Lessons more, drones en livestreamen: de online videotrends voor 2016. En dat natuurlijk in een video. Iedereen kan tegenwoordig een filmpje maken. Het is gewoon nog nooit zo makkelijk en nog nooit zo goedkoop geweest om een videootje te produceren. De technologie is inmiddels zo ver ontwikkeld dat je eigenlijk alleen maar je smartphone nodig hebt om een filmpje op te nemen, om te editen en dan ook te exporteren. Maar vergis je niet, iedereen kan filmen, niet iedereen kan een goed filmpje maken. Het gaat niet zozeer om de middelen, maar of jij weet hoe je de middelen op de juiste manier kunt inzetten. En ook professionele videoproducers zullen telkens compacter, kleiner en sneller willen werken. Video is ontzettend mobiel geworden, vliegend zelfs. Iedereen kan tegenwoordig voor een paar tientjes een videodrone kopen waarmee je heel makkelijk hele mooie aerial footage kunt schieten. Vroeger kon dat alleen met een helikopter. Een professionele videodrone bedienen zoals de populaire Inspire of Phantom is een kunst. Maar een stuk goedkoper en gemakkelijker dan voorheen. En kijk eens naar de Lily camera, een drone die jou volgt. Letterlijk, gooi je hem in de lucht en de drone volgt jou. Interessant aan deze trend is dat de wetgeving en de regels rondom het vliegen met drones en het filmen met drones in de komende jaren waarschijnlijk erg aangescherpt zal worden. Leuk om in de gaten te houden. 2015 was echt het jaar van livestreamen. met Meerkat, Periscope, Blab, dit zal zich zeker voortzetten in 2016. Elke dag wordt momenteel zo'n 350.000 uur gelivestreamd. En Periscope is dit jaar binnen een paar maanden gegroeid naar meer dan 10 miljoen gebruikers. Maar er valt ook nog veel te winnen. Periscope en Blab zijn beide nog in beta. Facebook gaat net van start. Ze kunnen allemaal nog heel wat verbeteringen gebruiken op interactie, interface en gebruiksvriendelijkheid. Maar dat het nu al zo aanslaat, dat gaat alleen maar meer worden. Wat ook ontzettend gaat ontwikkelen dit jaar is video in e-learning en blended learning. Consumenten willen gewoon graag op hun eigen tijd en eigen manier leren en video is daar uitstekend voor. Het is de meest persoonlijke en de meest visuele manier om iets uit te leggen op internet. Het is geen wonder dat platforms als Udemy en Coursera erg in opkomst zijn. Ik denk dat we in het begin veel cursussen zullen zien die zijn opgenomen als presentaties. Waar weinig wordt gedaan aan het echt betrekken van de kijker. Want een video zo visueel interessant maken, dat de kijker geboeid wordt en dat de video ook echt zijn doel bereikt. Dat is een kunst, maar ik weet zeker dat daar de toekomst in zit. En dan hebben we natuurlijk nog de move van televisie naar internet. Ik zelf heb al jaren geen kabeltelevisie meer, alleen maar Netflix en YouTube en Amazon. En in Amerika heeft zelfs één op de tien mensen kabeltelevisie opgegeven. Maar toch denk ik niet dat televisie doodgaat, zoals sommigen beweren. We zitten gewoon in een hele interessante fase waarin verschillende media aan het samenvoegen zijn. En dat Netflix en Amazon alleen maar zullen groeien, dat is feit. Ook telkens meer adverteerders zijn dit komende jaar van plan om meer te investeren in online video in plaats van tv. 72% van de reclamebureaus geven aan dat video adverteren online net zo effectief is, of zelfs beter, dan adverteren met reclame op tv. Dus dat er veel veranderingen te wachten staan, dat is wel duidelijk. Cablecutters, vliegende videodrones en livestreamen. Kom we op 2016, ik heb er zin in. Ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw voorspellingen, jouw trends voor het komende jaar. Jouw videotrends. Vergeet ook niet te abonneren op ons Frank Watching YouTube kanaal. En ik zie jou in het nieuwe jaar. Doeg!